De weg is lang en kent ook eenzaamheid Maar wie een de strijd Niet alleen in deze tijd Geen traditie, ik de een gelijkheid voor iedereen Je weet toch dat monoculturen wisselen die nooit werkelijk zeggen waarom ze bestaan Ze hebben de macht, die willen ze houden Rechtvaardig herkennen Onze strijd is niet langer te vermijden Als je maar weet dat het ergens over gaat Heeft hij gelijk? Die het niet langer heeft Maar Pieter voert de strijd niet alleen In deze tijd Waarom blijft Sinten? Met kleurloos gelijkheid voor iedereen Of laten we ons nog langer bedonderen Met twitter -tureur. Komt door middels vee en de woel van onderen. We staan op dak Wij stormen bij kou. Kom, zwarte bieten, met te strijden. Kom, zwarte bieten, wees paraat. Onze strijd is niet langer te vermijden. Als je maar weet dat het ergens over gaat. Er komt een strijd. En daarna marsen wij, maar Pieter voert de strijd. Niet alleen in deze tijd, die nog geen reden kent. Er was ons gelijkheid voor iedereen. We hebben te zaal nog zoveel te leren. Maar wat er gebeurt, het is politiek. We zullen de machten moeten bezweren. Groot is aan de kassa, en blijft symboliek. Kom zwarte pieten, wees paraat Op Onze strijd is niet langer te vermijden Als je maar weet dat het nergens overgaat.